Stéphane Genoux, goedendag. Een van de meest markante feiten van de afgelopen week is ongetwijfeld de overwinning van de Britse premier Boris Johnson bij de parlementsverkiezingen daar. Zijn Tory-partij heeft nu een volstrekte meerderheid en hij kan dus zijn ambitie waarmaken om uit de Europese Unie te stappen begin volgend jaar. Laten we eens kijken naar de mogelijke gevolgen daarvan. Om te beginnen. Zien we iets aan de koers van het Britse pond? Ja, de meest belangrijke impact die we vanochtend zien is inderdaad de stijging van het Britse pond. Die stijgt vrij fors. Dat pond stijgt zelfs naar een niveau dat we niet meer gezien hebben sinds de zomer van 2016. En de zomer van 2016, dat was natuurlijk de periode van het referendum in het Verenigd Koninkrijk. Laten we even kijken naar de handelsrelaties tussen België en Groot-Brittannië. Veel bedrijven doen daar zaken. Hoe zit dat voor de Belgische bedrijven die naar daar exporteren? Zullen we iets zien aan hun beurskoers? Ja, onmiddellijk een grote impact op de beurskoers zien we niet. Maar het is wel belangrijk voor vele bedrijven, zeker ook op lange termijn. We zien vele grotere Belgische bedrijven die natuurlijk sowieso aanwezig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Denk maar aan AB InBev, Solvay, de grote bedrijven. Maar het is al bij al vrij beperkt op de totale omzet van die bedrijven. Wat we wel zien is dat een aantal small midcaps, uh, Belgische small midcaps, waarvoor de relatieve omzet van het, van het pond en het Verenigd Koninkrijk toch wel vrij belangrijk is. En aan welke bedrijven denk je dan, Stefan? Denk maar aan Ontex van de Velde. Daar betekent de omzet in het Verenigd Koninkrijk toch zo wat 10% van hun totale omzet. Deze twee bedrijven bijvoorbeeld hebben geen productie in het Verenigd Koninkrijk. Zij exporteren naar daar. Dus de impact van de stijging van het pond die we vanochtend zien, is onmiddellijk op hun winst- en verliesrekening in de translatie naar de euro. En dan heb je een aantal bedrijven, zoals bijvoorbeeld Recticel, die produceren ook in het Verenigd Koninkrijk. Dus ze genereren niet alleen omzet, maar produceren er ook. En dan heb je de impact op de kosten en op de omzet. Dus daar is de totale impact iets minder evident. Dan heb je nog een derde voorbeeld. Lotus Beker is bijvoorbeeld, waar die omzet van het Verenigd Koninkrijk belangrijk is, 20%. Die hebben daar ook een bedrijf overgenomen. Hè? Ze hebben daar ook een bedrijf overgenomen in uh, healthy snacking. Uh, maar wat ze doen van, met die producten, ze exporteren die ook vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dus je hebt omzet in het Verenigd Koninkrijk, maar je hebt ook kosten en bovendien ga je ook nog uh, exporteren tot buiten het Verenigd Koninkrijk. Dus die impact is uh, nog minder eenduidig. De brexit is nu al een jaar of drie aan de gang. Zal het effect beperkt blijven tot de korte termijn? Of verwacht je ook effecten op de langere termijn? Wel, korte termijn hebben we die impact van het pond. De langere termijn is natuurlijk uh, nog onzekerheid. De onderhandelingen moeten nog gevoerd worden. Dat kan nog lang aanslepen. En het is op het ogenblik dat er voldoende zekerheid is voor de bedrijven om terug te gaan investeren in het Verenigd Koninkrijk, uh, dat je een belangrijke impact kan hebben. Zo zie je bijvoorbeeld bedrijven zoals Recticel, die investeringsdossiers hebben in het Verenigd Koninkrijk, maar die, die voorlopig onhold gezet hebben omwille van de onzekerheid, en nu toch uh, binnen een jaar of zo mogelijk wel de beslissing gaan nemen om die investering verder te zetten. Stéphane Genoe, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.